MQTT installeren op je Home Assistant-installatie. We gaan als eerste eventjes naar de instellingen-tabblad en vervolgens ga je naar integraties. Je ziet hier nu alle apparaten die die op mijn netwerk heeft gevonden en die ik zou kunnen configureren, maar dat wil ik nu niet. Ik wil nu MQTT gaan toevoegen, dus daarvoor ga ik naar het hier onder, rechtsonder in beeld, integratie toevoegen. Daar nou, klik ik op. En vervolgens zoek ik MQ, uh, MQTT op. Daar klikken we op. En nu moeten we wat gegevens gaan invullen van de MQTT broker. Hierboven vul je het IP-adres in. En dat is het IP-adres uh, van jouw broker. En als je de Homey-app hebt geïnstalleerd, de Homey-broker-app hebt geïnstalleerd op Homey, dan vul je het IP-adres van Homey in. Mocht je nou een andere broker hebben gebruikt, dan vind je het IP-adres daarvan in. Uh, in mijn geval is dat 192.168.231. De gebruikersnaam en het wachtwoord vul je in. Dat zijn de gebruikersnaam en wachtwoord die je in de Homey uh, MQT Broker app hebt aangemaakt. In mijn geval is dat Homey en het wachtwoord was 1924. Gedaan hebt, dan klik je op opslaan. En nu heeft hij MQTT toegevoegd. Dan klik ik op voltooien. En nu zie ik hier dat MQTT is toegevoegd. Je ziet alleen nog niet dat hij apparaten heeft of uh, entiteiten. Daarvoor moet je even in de Homey app, de Homey Hub app eventjes gaan broadcasten zoals ik hierboven heb uitgelegd en zoals je nu ziet is die alle apparaten aan het toevoegen en kan je die straks gaan gebruiken op jouw Home Assistant dashboard